Ben je er klaar voor? Ben jij klaar voor de aankomende maand? Zo niet, dan is het heel goed dat je naar deze video kijkt. Want ik heb in de bijlagen, of hiernaast heb ik een maandplan voor je klaargezet. Die kan je downloaden, die kan je gaan invullen. Daar ga ik zo wat meer over vertellen en hoe je dat handig kunt doen. En, en ja, ik wilde ook iets heel Tofs met je delen. Misschien ben je op dit moment bezig met het maken van een online training. Of je bent een webinar aan het vormgeven. En uh, ja, je hebt ook een groter doel. Je wil iets specifieks bereiken. Je wil uh, dat dit uh, goed gaat draaien, dat je goed gaat verkopen. Zodat je dan uiteindelijk je uh, grote droom ook uit kan laten komen. Nou, ik heb ook zo'n grote droom. Ik wil echt al jaren, jaren, jaren, wil ik een huis in Frankrijk. Uiteindelijk zouden we daar graag ook uh, fulltime willen wonen. Maar goed, kinderen die zijn natuurlijk hier op, uh, nog op school. En um, ja, uiteindelijk uh, had ik uitgerekend dat ik bijvoorbeeld over drie jaar dat het zou kunnen. Weet je, dus ik ben aan het sparen al jaren daarvoor. En uh, ik heb ook zoiets van drie jaar, man, dat duurt nog zo lang. En um, ja, als je me wat beter kent, mijn motto is niet morgen, maar nu. Niet omdat ik een vreselijk ongeduldig persoon ben, maar ook omdat ik denk, um, ja, weet je, je weet niet wat er over drie jaar gaande is uh, in de wereld. En ik wil het gewoon ook niet zo lang uitstellen, in alle eerlijkheid. Nou, werd ik bijvoorbeeld um, onlangs geïnspireerd door iemand die vertelde, nou, Oké, okay. zij had enorme overwaarde in de woning. En ja, wat ze had bedacht was de boel te verkopen. En van dat stuk zou ze uh, financiële vrijheid gaan uh, creëren. Dus van dat stuk van overwaarde. En uiteindelijk gaat zij ergens iets huren. En natuurlijk viel er toen een kwartje bij. Mij. Ik dacht toen: all right, waarschijnlijk hebben wij ook heel veel overwaarde in ons huis. Nou, dat we dat prima kunnen gaan gebruiken om dus dat huis te gaan kopen in Frankrijk. Nooit over nagedacht dat dat dus zou kunnen. Nou, en dat maakt het natuurlijk heel groot en heel spannend. En ik heb ook een paar nachten echt wel wakker gelegen daarvan. Ik dacht van ja, moeten we dit nou wel doen? En het zorgt voor ongelooflijk veel onrust. Uh, niet alleen bij, uh, bij ons natuurlijk, maar ook uh, bij de kinderen. En eh, ja, ik had ook iets bedacht eh, op het moment dat we hè, dus een woning kopen in Frankrijk. Hè, het is niet zo dat ik ga emigreren, want dat kan niet. De kinderen die zitten hier nog op school. En daarom gaan we dus hier gewoon wat huren. En dan gaan we gewoon op en neer hè, tot we op een moment komen waarop we een besluit nemen. En dat is niet gezegd wanneer dat plaatsvindt. We gaan gewoon eh, genieten van daar, het opbouwen daar. En hier gaan we gewoon onze... Ja, onze eigen gang, hè? zodat uh, ja, iedereen gewoon zijn eigen ding kan blijven doen. In relatie tot waar jij nu mee bezig bent, uh, met het creëren van je nieuwe, meer online schaalbare bedrijf, kan ik me ook voorstellen dat je dit ook heel erg spannend vindt, omdat je niet weet wat er aan de andere kant te zien is. Hoe het zal gaan, uh, hoe je het zal voelen en uh, ja... Als je een beetje gedreven bent door zekerheid bijvoorbeeld, dan kan het ja, je ook uh, ervoor zorgen dat je een soort van in de angstmodus gaat komen. Omdat je gewoon niet weet hoe het aan de andere kant gaat. En um, als dat met je gebeurt, hè, zoals dat van het week dus ook met mij gebeurde, dat ik dacht van uh, uh, ik vind het echt zo spannend. Denk dan aan, um, ja, je hebt het ego wat je wil beschermen. En, uh, die wil dat alles hetzelfde blijft gaan, voor altijd. Sus het. Hey, geef het gewoon tips van je. I got you. Uh, ik weet waar ik mee bezig ben en ik ben heus verstandig genoeg om te kijken uh, welke stappen ik kan zetten richting dat wat ik zo heel graag wil. Dat is ook wat ik doe. Baby steps. Dus uh, we zetten gewoon kleine stapjes elke dag. Een paar en dan op een gegeven moment dan is het gewoon voor elkaar. En zo is het dus ook met dat waar jij nu mee bezig bent. Dus he, ga ook eens nadenken uh, over het grotere project waar je mee bezig bent. Wat kan ik deze maand doen? Uh, plan het alvast in, in je agenda. He, reserveer de tijd voor um, he, onderzoek dat je misschien moet doen. Het maken van uh, je online training. Het maken van de video's. Het maken van je webinar eventueel als je daarmee bent. Bezig ben. Ja, want het, het is time-consuming. Dat is gewoon zo. Eh, het, het neemt wat tijd in beslag. Maar dan aan de andere kant zou je zien dat, eh, ja, dat er een hele andere wereld op je te wachten staat. En eh, dat het daar eh, heel fijn kan zijn. En dus dat is wat ik sowieso met je wilde delen over de Big Dream. En hoe je ervoor kan zorgen dat die wat dichterbij en sneller bij je komt. En eh, ja, daarnaast hebben we natuurlijk een, een plan wat je kunt maken voor um, je bedrijf. En ik heb daar de download van de maand uh, bij gezet. Dat is je maandplan, uh, bijvoorbeeld voor de maand oktober. En we hebben vaak zoiets, als we bezig zijn met een groot project, dat je dus ook um, volledig je daarop gaat richten. Maar er moet natuurlijk ook gewoon omzet binnenkomen. Dus daar is het, uh, daarom is het goed om daar een plan voor op te maken. Nou, ik maak elke maand zo'n plan. Uh, en je kunt hem hier downloaden en dan kan je hier bijvoorbeeld een maand schrijven. En dan kan je hier je producten opnemen. De aantallen die je wil gaan verkopen. De prijs en wat dus ook de omzet is. Zodat je een plan hebt voor, nou, dat is wat ik deze maand ga omzetten. Nou, Daarnaast heb je natuurlijk de strategie. Want hoe ga je er nou voor zorgen dat uh, je deze producten verkocht krijgt? Nou, Het kan zijn dat jij uh, je coachingsdiensten aanbiedt of... Dat je uh, klussen uh, aanneemt hè, in, in bijvoorbeeld voor fotografie of, of voor uh, consulting of zoiets. Nou, hoe krijg je dan die klanten? Kun je dus hieruit uh, schrijven wat je precies moet doen om die, aan die klant te komen? Het kan zijn dat jij één op één gesprekken voert met uh, potentiële klanten en dat zij dan in het gesprek besluiten om met je te gaan samenwerken. Nou, hoeveel gesprekken moet je dan bijvoorbeeld volgen deze maand? Uh, eh, Hoeveel gesprekken moet je deze maand dan voeren om dus inderdaad die klanten te maken? Dat kan je hier opschrijven. En hoe krijg je dan die gesprekken? Dus uh, is dat omdat je een call to action doet op, so op social media? Dat je een video uitstuurt op social media met een call to action? Of uh, heb je misschien een webinar wat ze organiseert? Waarin mensen dus een, een gesprek met je kunnen aanvragen. Waardoor je zoveel gesprekken krijgt. En hoeveel mensen moeten er dan in je webinar zitten? Ja, hoe ga je ervoor zorgen dat die er dan komen? Ik begin altijd met die end in mind. Dus hè, hoeveel klanten wil ik maken? Hoeveel producten wil ik verkopen? En wat moet er dan gebeuren uh, om daar te komen? En dus dan gaan we terugrekenen. Dus nou, ik hoop dat het helpt. Gaan we lekker uitschrijven hier. En um, ja, je kunt inderdaad je ook uh, jezelf evalueren over de afgelopen maand op deze gebieden. Omdat uh, dat je ook een heel goed inzicht geeft in... Ja, waarom het bijvoorbeeld gelukt is om uh, je omzet van vorige maand te halen. Of uh, je omzet uh, en, en wat je daaraan kan doen en waar je meer de aandacht op mag geven. Waardoor het deze maand nog fijner en beter gaat. Nou, ik hoop dat dit uh, je helpt. Ik wens je een fantastische uh, maand toe. Ga het lekker invullen en uh, natuurlijk ook een fantastische dag. Kijk wat je vandaag al kunt doen. Uh, om die droom een stukje dichterbij te kunnen halen. Oké, okay? heel veel succes en tot snel. Doeg!